Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom bij deze video die je gaat helpen leren voor het Engels examen. We gaan kijken naar een Engels VMBO Theoretische Leerwegexamen. Een oud examen uit 2019 tijdvak 1. En we gaan kijken specifiek naar de tekst Tiny Living en de multiple choice vragen die daar bij horen. We beginnen bij stap 1, oriënteren, we gaan dan de vragen lezen, we gaan dan de tekst lezen en daarna de vragen pas beantwoorden. Stap 1 is oriënteren op de tekst. Wat voor tekst is het? Hoe lang is het? Nou, we zien hier dat het een vrij lange tekst is en er staan ook aardig wat vragen bij, zes vragen in totaal. Dat betekent dat we de tekst vast helemaal goed moeten lezen en dat deze vraag ons veel tijd gaat kosten. Wat is de titel? De titel is Tiny Living. Tiny betekent klein, living, leven, dus klein, leven. En de afbeelding duidt hier goed aan waar deze tekst over zal gaan. Het is een uh, klein huisje op wielen, dus het zal vast gaan over mensen die in een klein huisje uh, leven. Dan kijken we naar de tekstsoort. Je ziet daar staan adapted from a blog en een blog is de tekstsoort en dat is een tekst die geschreven is voor een online publiek. Dan gaan we kijken naar de bron en we zien daar staan de Huffington Post .com uit 2016. En de Huffington Post ken je misschien wel, misschien niet. Het is een soort nieuws site voor, uh, vooral voor blogs. We weten ongeveer wat we, wat voor teksten we kunnen verwachten. We gaan niet meteen deze tekst lezen. We gaan eerst de vragen lezen. Deze vragen zijn allemaal Multiple choice vragen en de eerste vraag is een Alinea vraag, maar eigenlijk is dat ook een multiple choice vraag, want er zijn vijf Alinea's. Nou, in Alinea 1 kan het juiste antwoord niet zijn, dus eigenlijk moeten we ook hier weer uit vier opties kiezen. In Alinea 1 wordt een minimalist lifestyle genoemd, maar in welke latere Alinea wordt uitgelegd wat met minimalist lifestyle wordt bedoeld? Dus hier moeten we een nummer van een Alinea geven. Dan de volgende vraag. What is the point made about tiny houses in paragraph 2? They failed to settle down, als het is ze niet gelukt. They have their own reasons for choosing. Ze hebben eigen redenen. Ze delen een passie. They share a passion. They suffered a financial loss. Oké, okay. dus the point made. Dus welk punt is er gemaakt in paragraaf 2? Daar gaan we straks naar kijken. Um, what becomes clear about tiny houses in the U.S. from paragraph 3? Oké, okay, dus dit zijn eigenlijk twee dezelfde soort vragen. Welke punt wordt er gemaakt en wat wordt er duidelijk? Dus uh, vraag, paragraaf 2 en paragraaf 3 moeten we goed gaan lezen. A lot of people are forced to leave them. Ze, uit, uh, ze mogen niet in een tiny houses wonen. Het is illegaal om in ze te wonen. It is illegal. They provide shelter. Um, dan moeten we woorden kiezen die bij optie 7 passen. Dus als we straks gaan lezen, kunnen we alvast uh, gaan gokken wat wij denken dat daar hoort, uh, hoort te staan. Others will follow, protest will increase, the cost will drop, they will be taxed. Oké, okay, gaan we straks verder naar kijken. Dan 8. What becomes clear about tiny house owners in paragraph 5? Oké, okay, dus wat wordt er duidelijk over mensen die in een tiny house wonen? Gaat het om geld, they like to save money, of they need freedom, vrijheid, of they prefer a more individualistic way of life. Dus gaat het om geld, vrijheid of individualisme? Oké, okay. vrij duidelijk. En dan als laatste, we hebben nu al die paragrafen gehad en nu gaat het weer over de hele tekst en dit vertelt ons dat we er niet onderuit komen om de hele tekst te gaan lezen, want de laatste vraag is what is the main goal of this text as a whole? Informeren, to inform, to make opponents, mensen tegen elkaar op te zetten. To motivate of to point out. Dat gaan we zo meteen doen. In stap 3, de tekst lezen. Tijdens het lezen gaan we dingen markeren die we uh, denken, uh, waarvan we denken dat het uh, belangrijk is. We gaan kijken of we die begripvragen uh, alvast uh, kunnen gokken of dat we daar al iets meer van over te weten kunnen komen. Oké, okay, maak de tekst wat groter. Zet de video op pauze, lees de tekst en dan gaan we over vijf seconden weer verder. Bij vraag 7 heb ik iets met uh, meer uh, gegokt en um, ik heb daar wat signaalwoorden. Er zitten niet heel veel signaalwoorden in deze tekst. Dus en uh, we zagen ook al dat de vragen ook niet echt specifiek over signaalwoorden gingen. Dus uh, dat is waarom we nu op dit moment hier niet meer uh, aantekening over hebben gemaakt. Maar mocht ze wel tegenkomen in een andere tekst, dan is het dus het moment om die alvast aan te stippen. Dan gaan we de vragen beantwoorden. Vraag 1. It's a minimalist lifestyle. Het staat in Alinea 1. In welke latere Alinea wordt uitgelegd wat met minimalist lifestyle wordt benoemd? Nou, meestal als iets in Alinea 1 staat, dan uh, verwacht je dat het verder uitgelegd wordt in Alinea 2. En, uh, maar hier gaat Alinea 2 eigenlijk meer in op uh, welke mensen er zo'n minimalist lifestyle of welke mensen er in een tiny house uh, wonen, en gaat het niet echt op in uh, um, wat de minimalist lifestyle is, want je ziet hier vooral dat uh, Mario van alles heeft aangekocht. Die heeft een salt water batteries, wireless lights, a skylight, air conditioning en een minimalist lifestyle. Het gaat vooral om met zo weinig mogelijk leven, dus dan klopt het niet helemaal dat hij van alles juist heeft gekocht en heeft geïnstalleerd. Dus we moeten verder lezen. Dan zien we in paragraaf 5 dat daar staat It's about boiling down to the essence of what you really love or need and how you use your space. Dus het gaat om de essentie van wat je echt nodig hebt en waar je echt van houdt en hoe je je plek gebruikt. En dat is uh, wat Jenna dus daar zegt. En in die zin is een betere definitie van wat een minimalist lifestyle is. Dus schrijven op, paragraaf 5. Dan gaan we door naar de volgende. Oké. Okay. What is the point made about tiny house owners in paragraph 2? They failed to settle down. Nou, dat is volgens mij niet helemaal waar. Mario is zijn huis verloren. Maar dat is niet echt veel te settle down. They have their own reasons. They share a passion for living, an environmentally friendly lifestyle. Ja, dat doen ze wel. Mario gaat wel zijn huis helemaal verduurzamen met saltwater batteries en wireless lights en nou, airconditioning is eigenlijk niet helemaal uh, verduurzamen. Hij maakt het vooral, uh, hij voegt er meer technische snufjes aan toe. Dus ja, dat klopt ook niet echt. En they, they suffered a financial loss. Ja, dat is misschien wel waar voor Mario. Um, He lost his house in 2008, uh, in the 2008 recession, en Jenna en Guillaume didn't want the burden of a mortgage. Dus het gaat wel over geld. Ze willen niet uh, een hypotheek en schulden hebben, maar er staat niet dat ze het niet konden betalen. Dus Mario is zijn huis verloren en uh, Jenna en Guillaume wilden niet uh, zoveel betalen. En, uh, schulden hebben. Dus eigenlijk zijn er twee verschillende redenen. Dus A en D konden we zeker al wegstrepen. C eigenlijk ook wel. En uh, B is hier dan het juiste antwoord. Dan gaan we door naar de volgende. What becomes clear about tiny houses in the US from paragraph 3? Um, a lot of people are forced to leave them. Dus een hoop mensen uh, worden uit hun tiny house gezet. Daar hebben we volgens mij niks over gelezen. It is illegal to live in them. Het is illegaal. Misschien wel. They provide shelter for people without homes. Shelter is hier wel een belangrijk woord. Dus als je niet weet wat het is, dan kan je deze opzoeken. En in je woordenboek staat er dan uh, een schuilplaats, een schuilgelegenheid. Oké, okay, dus um, they provide shelter, ze geven een schuilplaats. Nou, daar hebben we het ook niet echt over gehad, want Mario was wel zijn huis uh, uh, uh, verloren, maar die andere twee niet. Dus dat is denk ik ook niet de juiste. En dan, they wealthy homeowners disapprove of them. Er staat in paragraaf 3 wel dat er iemand geklaagd heeft maar niet per se dat uh, dat de wealthy homeowners uh, uh, waren. Dus um, laten we nog een keer naar B kijken. En daar zien we dat illegaal een synoniem is voor verboden En dat is heel vaak wat de examenmakers doen, is dat ze kijken of jij weet wat een woord betekent door een synoniem in het antwoord te zetten. Dus forbidden en illegal betekent hetzelfde en zo ook met To live in them all year round. To live in all year round is hetzelfde als to stay and sleep in a travel trailer full time. Dus ook hier is het antwoord antwoord B. Dan 7. Bij 7 had ik gezegd iets met meer. Uh, begint iets te veranderen over die tiny houses, ze waren eerst illegaal. Maar in Fresno, California is het uh, nu meer illegaal of in ieder geval worden ze anders aangemerkt in de wet? Nou ja, als het iets niet meer illegaal is, dan denk je dus dat, het, dat mensen het meer zullen uh, gaan doen. Dus de opties zijn, alles will follow. Nou, Dat is eigenlijk al meteen het, uh, wat ik dacht dat het juiste antwoord was. Iets met meer, meerdere gaan het doen, anderen gaan volgen. Dus het juiste antwoord is hier A. Dan gaan we kijken naar 8. What becomes clear about tiny house owners in paragraph 5? They like to save money when possible. Ze willen geld besparen. They need freedom, vrijheid. They prefer a more individualistic way of life. Individualistisch. Individualistisch. Um, dan moeten we paragraaf 5 nog een keer uh, uh, gaan lezen. En dan gaan we dus kijken of er iets staat over geld, iets over vrijheid en ambities en individualisme. Dan zien we er wel geld staan, helemaal in de laatste zinnen, maar we zien dat niet. Per se, als de, de hoofdreden waarom Jenna zegt dat je erin moet wonen. Wat zij wel zeggen is dat het gaat om my personality. Where it feels so much like me. Really tailoring for how you live your life. The essence of what you really love or need and how you use your space. Dus dat zijn 1, 2, 3, 4, 5 verschillende redenen waarom het over jou als persoon gaat. Dus de, het individu. Dat je je tiny house kan aanpassen aan uh, wat je zelf fijn vindt. Dus dat betekent dat C hier het juiste antwoord is. Dan de laatste vraag. Wat is het doel van de hele tekst? Is het om te informeren? To inform people about tiny living. Is het om tegenstanders te maken? Dus worden twee mensen tegen elkaar opgezet? Volgens mij niet. Er worden verschillende mensen aan het woord gelaten, maar ze zijn het allemaal met elkaar eens dat tiny living positief is, dat ze de fan van zijn. Uh, to motivate more people. Er worden wel vooral veel positieve dingen over tiny living gezegd, maar er wordt niet gezegd. En dit is waarom jullie het ook allemaal te doen. To point out the difficulties. Uh, nou, ze vri zijn vrij positief. Het enige negatieve was dat het uh, uh, even illegaal was, uh, maar daar lijkt verandering in te komen. Dus dan lijkt A mij het beste, to inform people. Dus mensen vertellen over uh, het fenomeen tiny living, wonen in een klein huisje. Dus het laatste antwoord is A. Veel succes met oefenen en tot in de volgende video.